De gans 2020, dat moet het jaar worden van de economische relance. En als we kijken naar de financiële markten, dan zien we dat de beurzen daar eigenlijk al volop op vooruit lopen. Bovendien hebben we heel veel belangstelling gezien voor cryptomunten met fenomenale koersstijgingen tot gevolg. De vraag is dan natuurlijk, is er geen risico dat er nieuwe zeebellen in de maak zijn op de financiële markten? Dat is meteen een goede vraag. Dus wie recent naar uh, koersbewegingen keek van Tesla, Bitcoin, Gamestop, ja, die, uh, die zal allicht verwonderd zijn, ik ook, uh, met vele anderen. Maar toch lijkt het niet zo dat we echt kunnen spreken over algemene zeerbelvorming als we die, die brede aandelenmarkt bekijken. Amerika trekt dan wel meestal de aandacht naar zich toe, maar dat moeten we ook onmiddellijk opmerken. Kijk, hier zijn echt die technologieaandelen zwaar vertegenwoordigd. En die hebben het natuurlijk goed gedaan het voorbije jaar, dat helemaal ingepalmd werd door het virus. Maar nee, nog altijd plaats voor aandelen in de portefeuilles. Ook al omdat we een vrij krachtig economisch herstel uh, anticiperen vanaf uh, late lente, begin zomer. En dan in combinatie met een, een soepel monetair beleid, maar ook een, een, een soepel budgetair beleid. En, en zeker nu, uh, nu er volop discussie is over een, uh, een extra steunplan in Amerika. Dus een, een groot steunplan van, uh, van de Biden-administratie. Je verwijst daar naar Joe Biden, die heeft zijn start als Amerikaans president niet gemist. Heel wat wetgevende initiatieven al genomen. En er zit inderdaad een groot socio-economisch relanceplan in de pijplijn. Weten we daar al iets over? Ja, dus het, het plan is initieel 1900 miljard dollar, dus dat is een, een heel groot bedrag. Het zou ons te ver leiden om het nu helemaal in detail uh, uit te leggen, maar grosso modo kunnen we het verdelen in drie componenten. Dus één component die zich echt richt op de, op de strijd tegen corona. Denk aan de vaccinatiecampagne of ook om ervoor te zorgen dat, dat zoveel mogelijk kinderen toegang hebben tot onderwijs. Een tweede plan, een tweede puntcomponent van dat plan is... Uh, is inkomenssteun, inkomenssteun voor mensen die werkloos zijn. Dus het gaat om verhoogde werkloosheidsuitkeringen, maar ook uh, daaraan gekoppeld extra steun voor uh, staten en lokale overheden. En dan een derde component waar toch vrij veel aandacht uh, naar uitgaat. Vandaag zijn de zogenaamde stimuluschecks van, uh, van 1400 dollar per Amerikaan. Weliswaar begrensd, afgetopt. Het is niet zo dat, uh, dat de hogere inkomens daar ook van gebruik zullen kunnen maken. Um, maar dat is ook een plan. Zo voor zo'n 25% zou, zou dat ook mee in rekening worden genomen. Dat bedrag, 1900 miljard, dat is fenomenaal. Hangen daar geen risico's aan vast? Ja, dat is, dat is veel geld natuurlijk. Um Zowel in absolute termen als in relatieve termen, hè. dus in uh, absolute termen is het duidelijk. Maar ja, de Amerikaanse economie is natuurlijk ook een, een economie van 21.000 uh, miljard dollar naar BBP gemeten op jaarbasis. Maar zelfs dan, hè, de, dan bedraagt het zo'n 8,5% van het Amerikaanse BBP. En 1900 ja, miljard is ook ongeveer het dubbel van zeg maar, de kloof tussen de huidige economische activiteit in Amerika, zeg maar het vierde kwartaal, eerste kwartaal van 2021, en uh, het verschil met wat de, economie, de economische activiteit zou geweest zijn als er geen corona zou zijn geweest. Uh, dus ja, omvangrijk. En dat is ook meteen de reden waarom sommige economen, ik denk aan Larry Summers of een Olivier Blanchard, zeggen van nee, het is overshooting. Het uh, is overshooting, omdat we eigenlijk met minder, uh, met minder ook wel weg kunnen en bovendien genereert een extra risico op inflatie, zeker als ook nog het minimumloon zou, zou quasi verdubbeld worden van 7,25 dollar per uur naar, naar 15 dollar per uur. Nu, er zijn ook Amerikanen die daar veel gematigder uh, tegenover staan, economen ook, um, denk maar aan Paul Krugman, Janet Yellen, uh, Jerome Powell die zeggen nee, je moet dat niet in de eerste plaats zien als een, als een stimulusplan. Maar eerder, als een, een plan dat, uh, inkomenssteun, um, dat voor inkomenssteun bedoeld is en, en gezondheidssteun. En ik moet zeggen, ik zie wel iets in die, in die logica. Um, dus ik, ik denk ook eerder in die richting, al moet wel gezegd worden dat ja, natuurlijk dat plan ook wel duidelijk elementen uh, bevat die ook de economische activiteit zullen, zullen stimuleren en bovendien is het ook zo dat die kans op, uh, op hogere inflatie uh, wel toeneemt. Ja. En hoe zien jullie de inflatie dan verder evolueren en vooral hoe zal de Amerikaanse centrale bank daarop gaan reageren? Je moet, je moet ten eerste het onderscheid maken tussen de korte termijn en de iets langere termijn. Op korte termijn zal het inflatieplaatje helemaal gedomineerd worden door zogenaamde tijdelijke effecten, basis-effecten. En dat zal, schat ik, de volgende maanden wel wat, wat, wel, wel wat krantenkoppen genereren. Het zal heel, die inflatie zal heel duidelijk naar boven, naar boven gaan. Nu, de Amerikaanse centrale bank zal daar doorkijken. Waar, waar het haar echt om, om gaat zijn die, die meer duurzamere uh, factoren, krachten die die onderliggende inflatie, aanwakkeren. Ook hier denken we dat die hoger zal gaan. Ook wel duidelijk hoger dan die, uh, dan die 2% op, op termijn. Um, in eerste instantie ook geen enkel probleem voor de Fed. Uh, uiteindelijk wil ze dat. Het voorbije decennium zag, zag, een, zag een periode van heel, heel lage inflatie. Enfin, heel laag. Toch duidelijk onder de doelstelling van 2%. Um, er is altijd het risico natuurlijk dat, het, dat de inflatie wel hoger oploopt en dat je op een gegeven moment oncomfortabel hoog wordt. Dat, dat risico kunnen we zeker niet uitsluiten. Maar dan ook is er natuurlijk een manier uh, voor de FED om daarmee om te gaan en dus om het monetaire beleid te, te verkrappen. Uh, dat kan oké. Okay. Dat hoeft voor de economie zeker niet alarmistisch te zijn of dramatisch. Zeker niet. Uh, hoeft dat om niet in recessie te gaan. Maar wat het wel zou kunnen doen, is dat het voor volatiliteit zou kunnen zorgen op de financiële markten. Uh, maar ook, ja, ook hier moeten we zeggen uh, volatiliteit. Wie, wie het voorbije decennium een beetje heeft opgelet, uh, volatiliteit is natuurlijk natuurlijk iets van, van, van, alle, van alle tijden tot slot, wat betekenen al die evoluties nu voor de beleggingsstrategie en de portefeuilles van de Grof Peterkamp? Ja, ik zal daar kort op ingaan, maar me even toespitsen hier op het, op het vlak van Amerikaanse aandelen. Dus we blijven natuurlijk geïnteresseerd in Amerikaanse aandelen. Dat doen we al, al lang. Tot voor kort was dat heel duidelijk met de intentie omdat daar de grote technologie spelers zitten en ook de, de winnaars van morgen. Dat blijft zo. Nu, natuurlijk, als dat scenario van een vrij economisch, vrij krachtig, economisch herstel bewaarheid wordt en daar lijkt het toch hoe langer hoe meer naar uit te zien. Oké, okay, er hangt altijd onzekerheid rond dat scenario. Maar goed, ja dan is het ook zo dat we die Amerikaanse aandelenmarkt niet alleen maar moeten zien als een plaats waar die technologie spelers zijn, maar ook waar waarden, uh, energiewaarden zijn, uh, uh, waar um, industriële waarden te vinden zijn, materialen ook, maar ook kleinere bedrijven, small caps, die ook nog uh, aantrekkelijk gewaardeerd zijn en die op, op, op die manier uh, daarom ook net een plaats verdienen in die portefeuille. Hans Bevers, bedankt voor jouw toelichting. Tot de volgende keer. Graag gedaan.